Welkom bij Moes Moesferrie. Ik krijg vaak de vraag hoe moet ik mijn tuinhuis of schutting schilderen. Met Moesferrie is dat eigenlijk heel simpel. Het oppervlak moet schoon zijn en niet vet. U kunt het even schoonmaken met mijn lijnoliezeep, met een sopje en met de hoge drukspuit. Daarna kunt u direct overschilderen, één laag laten drogen en vervolgens nog een laag. Dan bent u klaar voor een jaar of vijf in het Nederlandse klimaat. Het onderhoud is heel simpel. U hoeft niet te schuren, u hoeft het alleen maar schoon te maken en weer een keertje over te schilderen. Dan heeft u een perfect resultaat. Schoonmaken kunt u als gezegd doen door te schuren en wat te schrobben. U kunt ook de spuit nemen. Spuit in met een sopje van lijnoliezeep en spuit daarna de schutting af. Dat zal ik nu laten doen? Dat zal ik nu voor u doen? Deze schutting heb ik drie, vier jaar geleden met Moers F-type blauw geschilderd, bogisch blauw. Hij staat er eigenlijk nog wel goed bij, maar ik vind dat hij best even opgefrist mag worden. Wat u hier ziet, kunt u ook met nieuw hout doen, met geïmpregneerd hout. Even schoonmaken, overschilderen, één laag, laten drogen en daarna nog eentje. Ik ga nu spuiten. Gebruik bij het spuiten de spreestand, anders krijgt u allemaal kringeltjes in het hout. Hoe hard u spuit kunt u zelf bepalen door er dichter bij te gaan of iets verder vanaf. In dit geval ziet u dat er iets afgespoten wordt, dat is prima, want blijkbaar is het daar uh, nodig. Uh, als u op deze manier de schutting of uw tuinhuis behandeld heeft, kunt u nu direct oververven, want water uh, is waterverdunbaar. Moesverrie is wat men dan noemt tixotroop. Het smeert dus heel makkelijk uit. Als je aan het smeren bent, wordt het een beetje dunner. Het druipt niet. Dus u hoeft niet op te letten. Ik zeg wel eens, het is verf van gekken. Dan zijn bij klanten wat bedoelt u? Nou, het is niet vervelend bedoeld, maar er kan eigenlijk weinig misgaan. Het is kinderwerk. Net als u ben ik eigenlijk helemaal niet zo'n fan van schilderen. Maar met mijn eigen verf vind ik het eigenlijk wel leuk. En ach, ik was toch bezig en toen heb ik mijn konijnenhuis ook hier maar gedaan. De Chifo met Sommar ik vond het wel vrolijk.